your eye. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 lspd voor een morgen. en vandaag ga op pad met deze T5. En dat is een oudje. Maar uh, hij rijdt misschien wel nog rond, misschien nog niet. Gemaakt dat team MH Ik vind hem wel erg vet. Hij heeft een Vista uh, lichtbalk. Uh, hij heeft ja dus de, de oude voorkant van de T5 is dat geloof ik. En ik vind het ik vind echt wel wat hebben. Als ik hem zo zie dan vind ik dat echt super vet. Uh, dus die gaan we vandaag gebruiken. Het is echt KUT weer. Maar dat hebben we ook wel eens. Dus we hebben in ieder geval de lange mouwen. Uh, we hebben de GoPro om. We hebben de taser om het been. We hebben geen bijzonderheden voor deze dienst. Dus we gaan instappen en we gaan vertrekken. Kleine bijzonderheid is wel dat als ik bijvoorbeeld zoals je ziet. En dat zie je. En nu, ja nu zie je het. Dat steken wat, uh, wat lichtpuntjes uit zeg maar. Je ziet hem re rechts. En nu links. En als je blauw gaat aanzetten, zie je ook dat ze voor de auto uitsteken. En achter de auto steken ze ook een beetje uit. En dat zie je dan op deze manier. Maar ja, dat maakt niks uit. Dat ligt waarschijnlijk aan mij. Het is namelijk een, um, hoe heet dat, gebeuren. Het is een uh, add-on vehicle, dus het kan ook de zijn. Het kan ook zijn dat uh, we geen stoptekens kunnen geven omdat het een add-on vehicle is, maar in ieder geval daar komen we wel achter. We gaan nu prio 1 naar een ongeval. Kijken waar we daar gaan treffen. De plaatsen, zo te zien, is het één um, pick-up. Uh, nou, ik heb hem dan ons opgevraagd, was niet helemaal op maar het komt er goed uit. Ambulance oh, de brandweer kan ook even meekijken. Meneer, goeiedag. Ambul uh, well, ambulance dienst wil ik zeg Goeiedag meneer. Politie. Ik hey, ben Wim. We kunnen maar horen. Nee. Even kijken of er bijzonderheden zijn met het voertuig. In principe hoeven niks af te zetten. Ambu is aanrijden. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, Echo, Echo. niks met het voertuig 5. aan de hand. No niks achterin even snel kijken of dit voertuig erbij betrokken is maar anders ze doorrijden Ze te zien niet Kijk we wel of even meteen of vier bijzonderheden zijn kunnen we eventueel later de gegevens nog opvragen mocht hij uh, getuigen zijn ik ga het volgende kenteken voor in natrekken 0 2 hold, hold. heb jij iets 10, gezien toevallig is no. de ambu a2 zo te zien naar zijn eigen inschatting. OC 1201 over. Er zijn geen eenheden meer nodig. U kunt uw weg vervolgen. goedendag Hallo. Het is de beste heer. De brandweer. rijdt als het goed is. Hier. Daar zo. Maar die zijn niet meer nodig. En meneer wordt gerenomeerd. We gaan alvast... Uh... Deze laten afslepen. We gaan camerabeelden hier opvragen. Dat is namelijk een dodelijk ongeval. De meneer is overleden. Dat betekent dat we dus wel hier even flink moeten gaan uitzoeken wat hier allemaal los is. Deze melding is ten einde. Moet werken. Dus dat gaan we ook doen. Maar dat mag de VOA of zo doen. Of de recherche. Lijf me niet in een plek waar je heel hard kunt rijden. Ja, als je vandaag komt naar hier en dan knal je ergens op en dan een vlieg je over de kop en kom je hier tot stilstand, dat is misschien snel in mijn busje zitten, want Wim zijn mooie haartjes worden nat. Ik vind het ook wel vet om te zien hoe een.. Um, of om te horen, en dat is meer dan logisch ook, maar dat je als je buiten staat dat de regen harder is dan. Dat je in je auto zit. En dan hoor je dus echt op het moment dat je de deur dicht doet. Hoor je de regen minder hard. Ik vind dat wel leuk. Leuk detail. Druk op end. En we gaan verder. Nou ik ben er net in ieder geval wel achter gekomen. Dat we geen stoptekens kunnen geven met dit voertuig. En dat komt omdat ik. Um... Niet uh, omdat dit een add-on vehicle is. Dus ik heb hem zeg maar toegevoegd. Dit is police 6. En zoals jullie weten gaat hij niet. Is geloof ik maar police 1 tot en met 4. En dan ga je natuurlijk krijgen FBI 1, FBI 2. Police old 1, police old 2. Maar in ieder geval police 5 en police 6 bestaat niet. Met dus gevolg dat dit echt een add-on is. En dat ik dus geen uh, stoptekens kan geven. Dus die kunnen we. Zo dat was niet netjes. Ja nu wil ik die dus een stopteken geven. Dan hebben we nog wel een andere optie. Dat is gewoon dit. Ik alleen even zorgen. Goedendag, hallo. Meneer, even snel hoor. Heeft u van mij een rijbewijs? Het is niet zo netjes wat ik daar deed, die heeft sowieso geen vorm, maar hij gooi hem wel ervoor. Ik weet niet of het zelf schade is. U wordt nog gezocht zie ik staan. Ik weet niet waarvoor, maar u gaat wel worden aangehouden. Om te Even handen op de rug. De boeien gaan wel om voor mijn eigen veiligheid. En u gaat met mij mee. Nee, met mijn collega's mee. Ik ga nu even of dingen bij die niet bij mag hebben. Je had een handgranaat bij, Jezus. En een terroristenmasker. Dus uh, misschien wordt hij nog voor verboden wapenbezit. bezit. Of zo verzocht. Ik moet even niezen, of toch niet? Ja! Ik <coughs> zo! Altijd lekker. en hey, nee, waar een hekel aan hebben is als ik moet niezen maar het lukt niet. En dan zit je daar zo van ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee. Dat is altijd minder natuurlijk. We hebben het verkeer even stil gezet zodat we niet van een sokken worden gereden. Maar ik geloof dat mijn collega's daar ook niet meer gaan verder rijden. We moeten we de achter houden. Of de backspace ingedrukt houden. Kijk eens aan, dat was uh, mijn T5. Die is nu weg, gone, lussoe. We gaan het verkeer weer vrijgeven. We gaan nog wel op het stoepje staan. De persoon gaat mee met mijn collega. We gaan naar een overval die op dit moment gaande is. Shit, shit, shit, shit. Ja, onze voertuig. Onze voertuig. Lekker Nederlands. Die stond natuurlijk wel nog gewoon netjes hier. Dus we gaan er ook vanuit. Het voertuig is weggeslepen. weg is vrijgegeven. We hebben nog maar 20 seconden. We hebben geen tijd voor de kogel vesten eigenveiligheid voorop, ja dat klopt, maar wij lossen deze shit volop zonder op weer een vest. Moet het hier ergens zijn bij de kapper misschien? Ja, hier zo. hey staan blijven! Handen omhoog! Oh shit, is het één persoon? Oké, okay, OC persoon gaat er vandoor hey hey ja trek hem eruit vriend lekker pik hand omhoog had je godzame kom hier zegt de volgende voet hij hey, neemt spoed erbij vuurwapen gevaarlijk persoon Staan blijven. 1205, ik ben onderweg. Staan blijven zeg ik toch? Kom op. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Handen omhoog. Stoppen! Ja net een heel groot vuurwapen vast. Kom op, meewerken. Vuurlijnen met de collega's, verrekening mee houden. Lekker. houden, overval, verboden wapenbezit en de heren van ambtelijk bevel ofzo. Even mee naar de stoep komen. Ik ga hem fouilleren, als hij nou dat vuurwapen niet bij heeft. Dan heb ik een groot probleem, want dan ligt hij in die auto die hij net heeft gejat. Ja, die is dus kwijt. We hebben zojuist... Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Een collega om een hij uh, had dus een echte vuurwapen bij en een tas met de, de buit van de overval. Alleen hij, hij had een voertuig. Toen knalde ik daar met mijn T5 op om hem te stoppen. Toen trok de bestuurder van het voertuig hem weer eruit. Waardoor um, de bestuurder zijn voertuig weer terug nam. Maar die is er waarschijnlijk wel vandoor gereden en daar zat waarschijnlijk de buit in en het vuurwapen. Dus ik hoop dat de bestuurder nu beseft van, oh, dit is niet van mij. Uh, en uh, als ik het hou, dan uh, ben ik strafbaar. Dus hopelijk brengt hij het naar dicht, we zijn een politiebureau. Zo niet, dan hebben we een groot probleem. Zowel, dan zijn we natuurlijk heel blij met hem. Maar ja, wat moest je dan doen? Hem laat je niet gaan. En ja, je gaat er vanuit dat hij het ook bij heeft. We zijn weer vrij available voor calls. Yes, dus we gaan gewoon lekker verder patrouilleren. Wat een regenachtig stom weer is toch ook. Ja. Dit is het op ne in Nederland op dit moment ook. Of als ik het opneem op dit moment. Uh, ik vind dit altijd zo. Uh... Ja, weet je, voor mij mag het zo koud zijn als op de Noordpool. Het mag.. Um... Ja dat vind ik gezellig. Het mag vroeg donker zijn, het mag koud zijn. Maar daar moet geen regen bij komen, want dan krijg ik toch echt... Nou, daar word niet goed van. Regen of van die kuit sneeuw die dan in je ogen komt. En dat je alleen maar zit te kijken omlaag naar je stuur, omdat je niks anders ziet op de fiets dan. Hè. En vervolgens knal je wil bijna ergens op om, omdat je niks ziet. Je kunt moeilijk je zonnebril opzetten. Maar ja, wat mij betreft mag het dus lekker koud zijn. Daar kun je op kleden tenminste. Ik ben altijd op, op het warme weer kun je niet echt kleden. Um, vroeg donker zijn, altijd gezellig, zeker als je eenmaal dan weer thuis komt. Ik snap het kruispunt nog steeds hier niet. Hè. Ik, uh, goed, ik, ik doe maar wat. Uh, dan kom je thuis, koud buiten, binnen lekker warm, verwarming, je doet je, je, je trainingsbroek aan ofzo en je gaat op de bank liggen, Netflixen. Dit is Arjan Dubach op Dumport. Shotjes, tot zo! Alsjeblieft, prio 1. Ik krijg een melding van uh, dat er spullen worden kapot gemaakt. Property damage. Dus we zijn mensen op dit moment dingen aan het vernielen. Mijn gevoel was het geen prio 1 indicatie, maar blijven toch wel. Dus daar gaan we ook uh, toch met prio 1 naartoe. Als we nog op het water willen betrappen ga nu wel sirene al uit. Geen tram, nee, rechts vrij. Het zou een Aziatische man zijn. We gaan even snel inlezen. Natuurlijk kan dat normaal gesproken niet. Uh, Aziatische man. Normaal ge ge ge gebouwd zeg maar. Uh, zwart haar. Uh, donker jasje. En een donkere broek. Als we dat ter plaats iemand anders aantreffen. Dan weten we dat dat mogelijk de dader is. Dit lijkt de melder te zijn. Goedendag. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Ik nu degene 1, 2 verbeld. Kun je alsjeblieft doen baan die groep achter die zijn met uh, uh, graffiti aan het uh, bezig. Oké, okay, dankjewel. Ik ga met ze bezig. Uh, hoeveel mensen heb je gezien? Drie personen. Oké, okay, ik ga eens kijken. Blijf hier nog even staan trouwens. Ze zijn dus daar gewoon op hete daden met graffiti bezig. Ik zeg altijd graffiti, maar het is graffiti natuurlijk. Dag heren. Mag ik even stoppen oh ja. waar we mee bezig zijn? Meneer, wat zijn we hier aan het doen? Oké. Okay. Heb je de dingen bij niet bij mogen hebben? Oké. Okay. Ik wil van jou even niet een tijdsbewijs hebben. Blijf even staan. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Blijf even staan, luister eens. Kom eens hier deze aangehouden maar je wont draaien ze zijn dus hier gewoon bezig en ze zeggen we dus ik meneer ik zegt gewoon eerlijk ik ben bezig met mijn tag uh, neer te zetten blijf er even staan en met een tag bedoelen ze gewoon uh, gedacht? Uh, <coughs> hun logo zeg maar dat is vooral in, in gangs wordt dat gebruikt ook van jou en je bent aangehouden voor uh, vernieling van, uh, uh, van uh, eigendom van anderen niet te antwoordplicht, je hebt recht op een advocaat. Jullie gaan beide even met een uh, collega richting bureau. Hey, collega, Ik ga hem nog even fouilleren van mijn eigen veiligheid. David er zou nog iemand bij betrokken zijn heb jij uh, die meneer uh, toevallig? Ja, weet je, je kunt wel vragen waar is die derde persoon en dan zeggen ze dat gaan we jou niet in je broek komen. Hij had niks bij zich. Dus dat is voor het eerst dat iemand echt gewoon niks bij heeft. Meestal hebben ze altijd wel een, een seksueel getint item of een wapen of wat dan ook. En hij heeft bij. Ook niks. Goed, dan gaan we nog even snel hier om het hoekje kijken. Kijk eens aan, hier hebben we een mevrouw gevonden. Goeiedag, ik ben deze aangehouden. Even omdraaien. En even blijven staan. Even blijven staan, zeg ik. jij ja, je gaat even mee naar het politiebureau stuur niet toegestaan om uh, vernieling te doen een collega vraagt aanhouding voor vernieling van eigendom van anderen ja dat is nog de schenen die ik op de ambulance had die ik laatst had aangepast dat klopt niet allemaal uh, ja goed dag even kijken ik wil van jou nog even een verklaring mag even opschrijven blijkbaar gaan we dat nu doen mag gewoon nog op het bureau komen afgeven hoor ja, kunnen we dat, uh, even, kijken. even jouw gegevens dat het dat ook dat moet gewoon een systeem worden neergezet hè. Ik heb een, uh, uh, zijn gegevens, ik heb zijn raadwijs, ik heb zijn verklaring, of we hebben in ieder geval identiteitsbewijs. Dan ga ik hem vragen het gebied te verlaten en dat bedoel ik niet van hey, nu moet je hier rotten, maar gewoon je kunt je weg vervolgen. En dan gaan wij ook weer door. De, eenheden, of de verdachten, worden, verdachten worden opgehaald door collega's en ik ga jullie bedanken voor het kijken een leuke en interessante video vonden. Natuurlijk met de regen is er altijd wat minder. Maar goed dat hoort er ook bij. Helaas in Nederland. Um, voor de rest. Niks te melden. Blauw duimpje. Mogen ze leuk zijn. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Doei.